mijn naam is J.A. Brown en ik heb zo dadelijk een sollicitatiegesprek. En ik ga daar op de volgende manier naartoe. skaffa. Ik heb hier die jonku. Daar is naar Shoppa geweest. Gehaald. Ik heb Litta. Wacht, wacht. Ik heb lita. Nu ga ik die ding zetten. Oh joh, die wind. Inderlijk houden die wind. Ewa. Shit is chill. Aight, oké. Okay. Koor gaan naar Bushalte. Wakka zetten naar Bushalte. Aight, ik ben bij Bushalte. Even op mijn andere telefoon kijken hoe laat het is. Eid Echte G heeft altijd twee telefoons Het is 11 uur 5 dus je komt om 11 uur 9 dus Nog even tijd om te smoken Hé hey, ouwe die kip is gekrakt Kijk het gekrakt zijn Oh yo Hey, deze vier is chill, ja, ik heb best wel veel gesmokt. scaffa begint te komen al. <coughs> nu moet ik deze shit zetten voor busje. Dus ik kan even niet meer smoken nu. wacht, ja, check. zit nu een busje. this morning. Ik ben op stationnetje. Pas over 10 minuten gaat rijtje. Ik ben op volgende stationnetje. En ik heb eigenlijk best wel zin in dunnertje. Maar ik moet nog of veel trini trini's ik veel pakken. Helemaal overstappen? Kaolo hinderlijk. Nu ben ik weer op een andere station. We dus Maar ik moet een aantal maand of naar de BC. Er was geen bc die stond, Het is Faya. Wel dunnertje. Geef dunnertje. <middels> Oh joh, ik ben uitgestapt Maar volgende busje Komt pas over kwartier Dus ik ga eventjes uh, Stationnetje opzoeken Om te kijken of er dunnertje is Grebbeweg wow, Ik heb gewoon een broodje gekocht Bij de familie van Olaf Mol Helaas geen dunnertje Maar ja dunnertje kan straks nog Ik moet nu even naar het busje Wauw heel gek. Ik ben eindelijk uitgestapt in binnenstad. Ik zie wel allerlei cafetaria's en shit, maar nog steeds geen dunnertje. Ja, ik ben een half uur te vroeg. Dus ik heb nog tijd om te smoken, maar het is echt naar dat die tip genakt is. Maar ja, ik heb al ontdekt in deze stad is nergens dunnertje te krijgen. Maar nah, fuck it. Gewoon zonder tip smoken. Fuck it. Fuck de hele Libie. Fuck de police. Je weet zelf. Wel chillen muziek, houden. Ja, dat is wel chill, of niet? Je weet toch, vriend? Eventjes bijskafferen nog. Het is wel chill. Chillen, wierie. Je weet. Ik ben benieuwd of die man gaat merken ik ben scaffa. Ik ga gewoon rustig in die gesprek. Gewoon no bullshit. Niet al te veel ruïna zetten. Oh shit, ik moet naar dit ding toe. Rustig lopen. Ait. Oh, Gaande voor gek. Sta hier al helemaal bij de Koning van Denemarken op de joh. Barend Servetstraat. Wij, deze man ging dan te veel praten. Hij ging dan te veel praten ouwe, hij merkte niks, hij merkte niks van scafaheid. Nou dat was een leuk avontuurtje, maar nu wil ik echt echt echt die dunnertje, dus uh, dat is hier alleen niet te vinden, Moeten we even echt naartoe gaan om dat te zoeken. Oh joh, die man praatte dan te veel, gek. Ik dacht echt dat ik in slaap ging vallen of zo. Ik ben al koulo, Moon nu. Even slapen. Oh yo, eindelijk weer thuis, G. Eindelijk weer dunnertje. Ik ben jij, Ab Brown. En dit was wat er gebeurt als je tante schappen sollicitatie gaat. Vond je deze vlog vet? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik die bel. Je moet die bel klikken. Ga naar locals. jabrown.locals.com En drop je toe, Zodat ik meer van deze vlogs kan maken als sahari. Ga naar jabrownswebsite.com voor de laatste nieuws en shit. Ewa. Later zouden Salah.